In deze aflevering van Gouden Duos praat ik met Raoul Veldink en Geert IJzenga van Campus. Ja, laten we beginnen bij die naam Campus. Uh, hoe kom je daarbij? Nou, je... eigenlijk uh, heel simpel. Toen we begonnen, uh, toen moesten natuurlijk op zoek naar een goede naam. Uh, nou, verzin maar eens een naam waarvan sowieso de, de URL vrij is. Ja. Dus uh, het was letterlijk beentje op tafel, uh, drankje erbij en uh, gewoon net zo lang doorpraten en denken tot er iets moois uitkomt. En Campoes kwam op tafel en waren we het eigenlijk direct allebei wel over eens dat dat het ging worden. Oké, okay, Campoes. En zit er nog een verhaal achter? Nou, eigenlijk alleen maar een paar praktische zaken. URL moest vrij zijn. Ja. Er moest uh, goed uit te spreken zijn in eigenlijk alle Europese talen. Uh, en er mocht wel een beetje een associatie van kamperen in zitten, maar ja. het moest niet per se kamperen zelf zijn. Ja, ja, ja, ja. En dan begin je samen te associëren. Van het een komt het ander. En op een gegeven moment blijft er wat over. En uh, ja, in dit geval Campus. En op zijn Engels is het gewoon campus. dan. Ja, ja, ja, ja. super. Ja. En wat wel ja. leuk was, hè, van op een gegeven moment, we, ons bedrijf zit in Drenthe in Assen, en er komt een Drent bij ons en die zegt. Nou jongens, wat tof dat jullie... Een Drentse van een woord hebben gekozen. Een kamphoes is blijkbaar een kampeermiddel in het, in het c Een oh, kampus. <laughs> ja, een kamphoes. Een kamphoes. Een ja, ja het is een verbastering van kamphoes. En op zo snel als kamphoes. Ja. Kamphoes. <laughs> Geweldig. Wat is niet zo was. Maar mooi ja, weer inhouden. We hey, gaan in gesprek niet alleen over jullie bedrijf, maar met name over uh, hoe jullie samenwerken, hoe jullie samen de onderneming runnen. Voordat we dat willen gaan doen, hebben we twee leuke stellingen. En dat zijn dan van die vreselijke stellingen met zo'n zwart-wit antwoord, waar ja, de onmogelijk antwoord maar dan zijn we opgewarmd, zeg maar. Dus ik wou aan jou. Uh, Raoul, de eerste stelling, winst of groei? Groei. Uh, en dan is uh, jouw stelling is klant of medewerker? Ja. Uiteindelijk klant. Want? Nou, dat is uiteindelijk waar je het hele bedrijf voor bouwt. Ja. Uh, uh, medewerker is voor ons ongelooflijk belangrijk gegeven. En mm -hmm. die koesteren we. En, de, en, en, en dat is bijna een soort van familie bij wijze van. Mm -hmm. uh, maar uiteindelijk zonder klanten is er geen bestaansrecht. Nee. Dus, dus uiteindelijk bouw je je bedrijf voor een klant. Maar dat tekent je dat je er even over moest buffen en nadenken. Ja, vind, ja, ja. vind ik wel ingewikkeld. Ja. Want als, ja. als er iets zou gebeuren met... Een personeelslid of weet ik veel, dan zouden wij daar ontzettend ver voor gaan. Hoeveel hebben jullie er? Uh, op hebben, dit de... moment 17 op de pedel. 17 op de ja. Oké, okay. 17 mensen. of 17 mensen. Okay. Mensen. Mensen. Ja. Uh, Jij hoeft er niet zo lang na te denken over winst of groei. Nee, we zijn uh, voor mijn gevoel nog steeds nog maar net begonnen. We zijn vijf jaar bezig. En uh, we hebben een ambitie om een mooi kampeerbedrijf te bouwen. Ja. Uh, dus die ambitie, die ambitie vormgeven vind ik veel belangrijker dan veel winst maken. Ja. Ik gebruik die winst liever om onze groei te kunnen versnellen. Ja, Maar die maak je wel? Uiteraard. Ja? No, ja, je hebt ook startende bedrijven die nog geen winst maken. Ja. Nee, wij zijn uh, een gezond bedrijf. Groene cijfers. Ja. Heel goed. Um, voordat we het bedrijf induiken en, en, en in jullie personen duiken als, uh, als de gezichten en de, en de eigenaren van... Tenminste, jullie zijn eigenaren ook? Ja. ja? Okay. ja. Nou, dat is handig. Uh, <laughs> was, er een leven voor, uh, was er een leven voor Campus, wat jou betreft? Jazeker. En hoe zag dat eruit? Nou, mijn leven voor Campus zag eruit uh, als, als freelancer. Dus ja? ik uh, werkte voor verschillende opdrachtgevers en uh, deed allerlei verschillende klussen en projecten. Als wat? Als marketeer. Um, en op een gegeven moment kwam uh, Campus op, op mijn pad. Um, en dat is op zich wel een, een heel leuk verhaal. Hoe wij ons ook hebben leren, elkaar hebben leren kennen, natuurlijk. Ja? Um, we hebben elkaar in, het, in de periode voor Campus. Um, nou ja, jij, jij kunt best vertellen hoe jij binnenkwam bij Winnenzuim en de eerste. Ervaring had met mijn liefstalige echtgenoot. Nee, wacht even. Nu nu, ik. Nee, nee. Ik hoef geen vraag meer te stellen. Licht toe. Nee, ik, uh, mijn, mijn uh, leven voor kampioens bestond voornamelijk uit crisismanagement. En uh, eigenlijk had ik twee banen op dat moment naast elkaar. Ik was uh, en beroepsfotograaf en crisismanager. En dat werkte altijd een beetje 50-50. Hoe kom je nou aan die combinatie? Dat is een nog veel langer verhaal. <laughs> maar, maar, en crisismanagement deed je dat dan uh, zeg maar interim? Ja. Oké, okay, dus je ja. bedrijven met, ja. met, met shit ja. stond ja. aan de knikker, dat ja. ook jij op? Ja, en als mensen niet meer wisten hoe dat dan opgelost mo moest worden, dan uh, werd ik erbij gehaald en dan mocht ik kijken of ik het op kon lossen. En ter ontspannen ineens... maakt die foto's? Ja, onder andere, ja. ja, maar niet daar dan. En ah. toen. <laughs> nee, en uh, ik, op een gegeven moment had ik een opdracht bij, uh, bij Hogeschool Windersheim. En uh, de eerste dag dat ik binnenkom, uh, uh, vraagt uh, een medewerker, een dame, die vraagt met mij een gesprek aan. En die zegt tegen mij zo van, uh, ik dien mijn ontslag in. Dus ik zei zo van, nou, dat is een beetje jammer. Want tegen de tijd dat de organisatie er iets aan wil doen, dan zou jij dus nu ermee stoppen. Misschien moet je het nog een kans geven. En dan op het moment dat het mij niet lukt, dan kan je altijd nog gaan. Maar dan heb je in elk geval het gevoel dat je. Er alles aan gedaan heeft. Ja. Nou, zij is gebleven. Uh, uh, dat is ontzettend mooi verhaal geworden, uh, hele mooie rol gekregen uiteindelijk. En op een gegeven moment zei zij zo van: volgens mij moet jij eens een keer een kop koffie drinken met mijn man, want volgens mij klikt dat wel. Nou, dat was eigenlijk de dat eerste is goed keer geschaatst. <laughs> Dat wij eens rond de tafel. Uh, ah, maar had ze zaten. ook een soort van aanleiding? Of was of zoiets ja. van we gaan gewoon eens koffie drinken? Klinkt ook zo vaag? Nee, want, want uh, Raoul was op dat moment bezig met het opzetten van een festival. En uh, had zoiets van nou organisatorisch misschien. En, en Raoul is natuurlijk heel sterk in het maken van beelden, plaatjes en, en, en het neerzetten van dingen. Uh, uh, en ik was misschien wat beter dan in organiseren. En nou ja, het was eigenlijk bedoeld zo van nou, kletsen met elkaar. Ja, beter. Ja. Plannen, organiseren en euro's. Ja, ja, ja, nou, ja. Nou, ja, jij creatief. En, uh, ja. Um, nou ja, in, de, in, in die periode uh, zijn we in Roemenië terechtgekomen met z'n tweeën voor een Nederlandse opdrachtgever. Dat is wel leuk. We Liep in Roemenië een staalfabriek binnen en toen zagen we wat houtkageltjes staan. En uh, ah, leuk voor in de tuin. Ja, <lacht> wilden we alleen. Ja, dus hup, in de vrachtwagen van onze opdrachtgever een paar van die houtkageltjes mee. Een paar vrienden zagen dat en die zeiden: van jongens, toch veel kacheltjes. Die wil ik ook wel. Ja, dus nou voordat we het wisten, gingen er, ja, ging er toch wel behoorlijk wat kacheltjes van Roemenië deze kant op. Deze kant ja. op. En uh, dus, dus, ja, dat was onze eerste, eerste echt, echt zakelijke avontuur. Ook wel zo'n soort leerschool. dat je op een gegeven moment eens een keer weer achter je laptop gaat zitten en dat gaat uitrekenen. En dat je bij jezelf denkt: we moeten echt wel heel verschrikkelijk veel van die kacheltjes gaan verkopen. Wil we daar ja. samen ooit in een boterham uit halen? Ja. En dat je dan denkt: ja, dit, dit, dit gaat meer een hobby worden dan dat het zakelijke effect heeft. En, uh, de, dus ondanks dat het leuk was en, en we elkaar daarin ook best wel goed hebben leren kennen. Uh, maar uiteindelijk, ja, Kampoes is eigenlijk ook zo, zo eenvoudig als briljant. Uh, de, de, uh, mijn vrouw die zei, uh, wij kampeerden altijd in een tentje, ongeveer tafelhoogte. En mijn vrouw die zei op een gegeven moment tegen mij van... Uh, ik wil ook wel een keer rechtop staan als ik me aan ga kleden. En, uh, en, en daar krijg je een dilemma. Ja, en, en, en wat dan? Ja. En uh, nou, stuffe <laughs> De caravan was niks en was eigenlijk niks voor ons. Dat was nee. sowieso uh, tussen vier muren slapen op vakantie. Dat was het net niet. Nee. En uh, dan ga je zoeken in tentdoek en, uh, en, en comfort. En nou, dan kom je op een gegeven moment langs een vouwwagen. En dan denk je van ja, jongens, maar dat is al bollig en dat wil ik eigenlijk niet. En dat voel ik eigenlijk ook niet bij thuis, maar misschien wel weer praktisch. Eigenlijk gewoon heel simpel, konden niet vinden eigenlijk wat we zochten. En bij mij werkt het dan in mijn brein dan zo. Dan begint het te kriebelen en te jeuken en dan begin ik wat te schetsen en te tekenen. En uiteindelijk teken ik de valwagen zoals wij dan zelf al zouden willen kamperen. Dan hebben we misschien een tekening van een product. Uh, ik kan dan misschien uh, uh, uh, sales en, uh, sales en, en, en, en administratie en, en, en de business misschien een beetje opzetten. Ja. Raoul, we hadden gelijk zoiets van... Als we er wat mee willen, moeten we er een merk van maken. Mm. Uh, en niet alleen maar een paar jongens die een vouwwagen willen verkopen, maar dan moet je een merk proberen te bouwen. Dus het wordt heel logisch om dan samen met rol in te stappen. En op het moment dat je dan zegt van ja, maar dan willen we eigenlijk ook wel meer dan alleen maar een paar vouwwagens gaan, gaan uh, verkopen. Dan moet je dus onderdak zien te vinden voor je productie. En uh, dat was Harry in dat geval. En want ja. Harry, die, die... Harry had een aanhangerbedrijf gehad, uh, jarenlang, 25 jaar lang. Zijn eigen aanhangerbedrijf gehad. En had dat verkocht. En had tijd, ruimte en, uh, en, en een loods. loods. En, en, en een grote loods. Uh, uh, ja. hey, en, en op een gegeven moment, dat, die idee ligt er. Je hebt Harry ontmoet, die heeft zijn loods. Ja. Uh, hebben jullie dat toen geformaliseerd met z'n drieën? Ja. Uh, en uh, als bedrijf, gewoon bv ja. opgericht. Ja. En ja. alle drie er even waardig in, of Harry is minder? We hebben uh, uh, bepaalde zo goed nee, als, zo goed bijna, als gelijkwaardig. bijna gelijkwaardig. Gelijk. gelijkwaardig. Ja. En wat is de reden dat, want Harry, is Harry er nu uit? Ja, Harry is eruit gestapt. En dat is heel simpel. Uh, Harry die had zijn bedrijf verkocht om wat rustiger aan te doen. <laughs> en uh, eindigde, en, bij, eindigde het met een bedrijf wat eigenlijk weer hetzelfde was als wat hij net verkocht had. Dat was eigenlijk helemaal niet waarom hij eruit gestapt was. zo simpel. Maar toen moest je wel uitkopen. Ja. Dat was duur? Ja. ja. Oké. Okay. Dat doet nog pijn. Nee. nee. Het bedrijf nu eens even. Waar staan jullie nu als bedrijf? Noem eens wat cijfers of uh, wat je wil delen of mag delen of kan delen of wil delen. Nou ja, in, in, in, kijk in cijfers misschien niet zo heel veel, maar wij zijn op dit moment, als ik dat zo een beetje inschat, zijn wij het, laten we zeggen, uh, het, in aantallen denk ik het grootste vouwwagenmerk, Nederlandse vouwagenmerk. En ik denk dat wij Europees ergens in de derde plek staan. Ja, twee of drie, dat zal ontspannen. Is het een miljoenenbedrijf? Ja. ja. Oké. Okay. Ja. En met hoeveel mensen nu, zei je? Met z'n Achttienen. Ja, 17 en. en wat voor soorten mensen zijn dat? Uh, heel verschillend. Uh, uh, uh, by, by, uh, jij bent een, met een club van drie, ja. uh, met, uh, met de marketing. Uh, we hebben één iemand, uh, uh, financieel en administratieve ondersteuning. We hebben uh, mij en de rest loopt allemaal in, uh, in de productie en in de logistiek rond. Ja, en we hebben een verkoopleider erbij uh, ja. en, en sinds kort. Ja. En ja. Uh, hebben, hebben jullie die, de samenwerking die jullie. Want wanneer is de BV of Show start? 2016. 2016. 2016. Ja. Hebben jullie jullie taken of jullie rollen onderling, hebben jullie die zeg maar, formeel vastgelegd of hoe hebben jullie dat bepaald? Nee, dat is eigenlijk, ja, jullie kennen redelijk, ja, we kennen elkaar natuurlijk al heel lang en behoorlijk goed, dus uh, één blik is vaak genoeg om te bepalen waar rechts of links af gaan, uh, dus dat is eigenlijk heel natuurlijk is dat gegroeid. En natuurlijk hebben de we daar de wel gesprek en discussie de over. En he, dat het soms wat verschuift hier of daar naartoe. En als je groter wordt, komen er ook meer taken en verantwoordelijkheden bij. Kijk, het, het, het, het, het, het, het, het, wij kenden elkaar natuurlijk wel, maar je hebt wel dat met, nou ja, zoals met Campus, op een gegeven moment, en, en ik denk dat elke beginnende ondernemer, die komt op een gegeven moment op een punt, dat is zo'n point of no return. Dan laat je, dan eigenlijk verbrand je al je schepen achter je en dan zeg je op dat moment eigenlijk van jongens, hier moet je... 300% volgaan. Dit is 24 uur per dag. Is, dit is waar je voor leeft zeg maar. En daarvoor kun je, heb je eigenlijk altijd nog wel ergens een soort nou, veiligheidslijntje uitstaan. Zo van, stel dat dit nou niet lukt, dan kan ik altijd nog dat doen. Ik of kan weet ik wel wel. Fotos maken. Eh, ja, bijvoorbeeld. Ja, ja. En eh, maar op een gegeven moment kom je op dat punt. En vanaf dat punt wordt het ook wel gewoon spannend, omdat je eh, met z'n tweeën ook de 300% van elkaar afhankelijk bent. Ja. Ja. En je moet het dan ook echt samen doen en het is af en toe intensiever dan een huwelijk, ja. Ja. ja. Waar merk je dat het meeste aan, concreet? Wanneer, wat zijn de moeilijke momenten? Kun je er al een paar noemen? Die... Ja, de moeilijke momenten zijn eigenlijk, uh, zeg maar, uh, <laughs> eigenlijk op twee manieren. Als de overlap te groot wordt of als de afstand te groot wordt. Hm. Want als de overlap te groot wordt, dan gaan we elkaar in de weg zitten, daar krijgen we ruzie, ja. voor, ruzie van. En op het moment dat de afstand te groot ja. wordt, dan worden ja, koninkrijkjes, <laughs> koninkrijkjes en dan gaan we elkaar ook slaan. Ja. Hoe uitzicht dat bij, bij, bij jullie? Oh, wij, wij kunnen echt wel serieus boos worden op elkaar. <laughs> <laughs> als, als, als, als in een huwelijk bij wijze van. Nee, ja. ja, dat klinkt misschien een beetje vaag om elke keer een huwelijk als voorbeeld nee, nee, te nemen. Nee, nee. Maar... Ik zeg maar, ik denk dat dit nog dwingender <laughs> maar, kan zijn dan ja, een huwelijk. Ja, het is af en toe dwingender dan een huwelijk. Want je ja. kan uh, uh, de. de uh, Kijk, aan de ene kant ken je elkaar door en door. En, en, en, en, dus je weet ook waar de knop zit van die andere. <grijg> Gebruikvermaat. Ja, nee, maar dat, dat, en dat doe je dus soms ook gewoon. En dat is niet... En dat, hoe, hoe, zeg, hoe zeg ik dat? Um, op, op, op het moment dat je wil dat, nee, dat, dat het aankomt, zeg maar, dan, ja. dan, dan, dan ben je dus soms zo gemeen dat je dus ook even op die knop drukt. Ja. En, uh, en dat kunnen we over en weer. En... Ik vind nog altijd, want er zijn wel vaker dat iemand aan ons vraagt van, van is dat dan niet moeilijk met z'n tweeën en weet ik veel en dergelijke. En voor mij is altijd het allerbelangrijkste van, ja wij kunnen heel goed ruzie maken, maar wat nog veel belangrijker is, wij kunnen het ook heel goed weer goed maken. Uh, zeggen, als, je, als je nou ja. maar toch de bijvoorbeeld ja. ja, huwelijk voltrekt, ja. hè, dan heb je je, doet je ding en je ja. leeft je leven, maar je hebt ook soms echt gesprekken die gaan over de relatie. Ja. Hebben jullie dat ook, dat jullie tijd nemen om op dit soort dingen te reflecteren of zo? Dat je momenten hebt. Nou, die tijd die namen we eigenlijk best wel regelmatig, maar door corona wat minder. En dat heeft een hele praktische oorzaak. We hebben een aantal <lacht> we hebben dealers door heel Europa en wat we soms bewust deden en wat we straks ook weer gaan doen. Is dat we bijvoorbeeld naar onze dealer in Nantes, Nantes gingen, in ja. Zuid-Frankrijk? Dan gingen we niet met vliegtuigen, dan gingen we met auto. Ja, met z'n tweeën. Dan zit je dus 12 uur naast elkaar in je eigen kokonnetje. Ja. ja, dan is er geen ontkomen aan elkaar. Dus dan. Ja, dan, dan, dan ontstaan dat soort fantastische gesprekken. gesprekken. Ja. Ja. Dan verzinnen we nieuwe business cases en uh, nieuwe mooie producten. Ja. En met en en ja. goede namen ook. Hè? Ja We ja. hebben, want we hebben nog niet helemaal gehad, maar we hebben de Fat Freddy, de Lazy Jack, de ja. Red Ruby, de ja. Sleepy Joe, ja, Brave Dave. Ja, ja ga Fat maar even Freddy, door. De Fat ja. Freddy was de eerste of niet? Ja, ja Fat Freddy is een ja. uh, twee persoons tent en daar is het mee begonnen. En uh, uh, voordat, voordat ik aan dit avontuur begon, zeg maar, heb ik uh, anderhalf jaar de wereld rondgereisd. Ja. En ik kwam in Sydney op een feestje, er was een beetje Fat Freddy's Drop heette dat. Ja. Dat vond ik echt helemaal briljant, vond ik fantastisch. <lacht> en uh, we gingen een paar dagen later de Outback in. En mijn vrouw die kocht een cd'tje van Fat Freddy's Drop voor mij, omdat ze zag dat ik het heel tof vond. Geen FM ontvangst in de, uh, in de Outback. Dus dat cd'tje werd helemaal grijs gedraaid. Toen kwamen het idee van een tent bovenop een aanhanger. Een tentrail. nou zo gaan ze in Australië ook kamperen. Ja. Dus toen we naam aan het zoeken waren, kwam ik al redelijk snel op Fat Freddy. Dus ik legde dat een Gert voor en die zegt ja, nee, uh, doen we. En wat, zijn de, wat zijn de dromen, de doelen voor de komende jaren? Verbreden naar kampeermerk. Ja. En wat betekent die weg, dat? Nou, dat we niet alleen tentrailers verkopen, maar ook kervenluivels, kampeeraccessoires en uh, uh, voor tent en wat er nog meer bij komt, komt kijken. Die weg zijn we ook al ingeslagen trouwens. Dus twee jaar geleden ongeveer met, in de stijl van onze luifel hebben we ook een kervenluifel geïntroduceerd. Ja. Uh, er komen nu rap een aantal accessoires bij. En we gaan zo meteen in het, uh, nou, vlak voor de zomer gaan we een, een nieuw merk lanceren. Dus ook met spulletjes voor uh, op de camping en in de tuin. Gewoon uh, pannensetjes en... Eh, uh... uh, borden, borden tafeltjes, stoeltjes, dus een uh, uh, nieuwe merk? Ja. Hoe gaat dat heten? Rebel Outdoor. Rebel Outdoor. Ja. En, uh, en dan zegt sommige ondernemers of investeerders die zeggen dan focus, jongen. Focus. Ja. ja. ja. Wat zeggen jullie dan? Uh, doe Doen we. <laughs> <laughs> nah, nee, nee, ja, ik, ik snap dat wel. Ja. maar. Um, uh, dit, ja, daar spelen een paar dingen door, eigenlijk altijd door elkaar heen. Eén, focus is belangrijk, ja. Uh, maar daarnaast moet je ideeën ook niet allemaal gewoon maar op de plank leggen vanwege die focus. Want je moet ja. ook gewoon uiteindelijk je hart blijven volgen, want daar zijn we namelijk ook groot mee geworden. Ja. En, uh, dus het is, het, het is altijd schipperen tussen, of bij ons is het schipperen tussen het volgen van passie en het houden van focus. Ja. En we proberen allebei in, uh, in de gaten te houden. En daar hebben we een hele scherpe focus op. Zeg maar. En daar, daar hebben we een wel een hele scherpe hazard. focus ja. op. Ja. Ja, dat kan niet zo <laughs> moeilijk. Hey, twee slotvragen. Uh, zijn er, hebben jullie fouten gemaakt in het verleden? Waarvan jullie nu achteraf zeggen: Oeh, daar hebben we wel een lesje geleerd? Jawel, ja, we hebben wel fouten ja. gemaakt. Maar we, maar we hebben, uh, uh, nou ja, weet je, wat zijn fouten? Kijk, het uh, is. Uh, uh, uh, uh, uh op het moment dat je een, uh, een model ontwerpt en een model slaat niet aan, daar moet je ook mee dealen. Ja. Uh, en natuurlijk ga je dan onderzoeken waar zit dat in en hoe komt dat dan enzovoorts enzovoorts. Maar ook, ook teleurstellingen zeg maar, of je nou fouten noemt of teleurstellingen, het mm -hmm. zit denk ik meer in teleurstellingen dat je denkt van geweldig idee en, ja. dat komt, en het komt niet uit de verf. Ja. En, uh, of dingen breken je gewoon vanwege de groei gewoon bijvoorbeeld wel bij de handen af omdat er gewoon de tijd er niet voor is. Of, of, uh, uh, uh, uh, dus. Ja, het is een gigantische leerschool. Ja, continu. Dat is het. Ja. ja. Ook vaak omdat je... Hè, we, ons bedrijf groeit gewoon best wel hard, dus je krijgt ook met dingen te maken. Dat je inderdaad op een gegeven moment... Uh, heel, krijg je andere taken erbij, andere dingetjes erbij. Ja. Um, dus hoe ga je dan ook je tijd verdelen? Ga je gewoon puur richten focus op groei en op, op het ja. merk of andere dingen? Of ga je iemand inhuren om HR te doen bijvoorbeeld? Ja. Dus, dus, ja. dus, dus ja. het is Tot twintig Vaak jaar zeker ook, dilemma, op dilemma op dilemma vaak van... Ja. ja. Hoe gaan we dit nu weer doen? Ja. Belangrijke, belangrijke lessen nog die te leren zijn zeg maar, voor mensen die zitten te luisteren... en zeg maar, andere ondernemersduo's. Wat zijn zeg maar, de gouden tips die je kan meegeven? Nou, als ik even van mijn kant kijk, ja. zeg maar, vanuit, vanuit het merk Campus, uh, uh, uh, hè, van je met een nieuw merk met een nieuw product. Dus daarin ontstaat er ook wel eens hier of daar een klein probleempje. Uh -huh. We hebben gemerkt, we hebben een hele actieve community. We hebben een hele grote groep ambassadeurs. Uh, dus we zijn, we zijn heel benaderbaar. We hebben service in heel hoog in het vaandel staan. En um, als beginnende ondernemer maak je vaak fouten. Maar als jij uh, uh, op die manier een groep mensen om je heen hebt gebouwd, mag je ook heel veel fouten maken. Om je, die aardbaarheid gaat niet weg. Die ja. aardbaar, aardbaarheid is er bij ons nog steeds bijvoorbeeld. Ja, nou die wordt misschien wel groter als je ook bereid bent om je fouten toe te geven. Ja. En, daar ja. okay. ja. en in de samenwerking? Ik denk dat, dat, dat waar we het net over hadden, hè, zo van, uh, als je als duo bang bent om ruzie te maken met elkaar, dan heb je nog een heleboel huiswerk te gaan. Ja. Want, want dat is wel, het is, wat we zeiden, het is soms intensiever dan een huwelijk. Want, want je bent, uh, uh, je komt op dat, op dat punt, hè, van de point, point of no return, ja. zo van vanaf daar gooi je je voor 300 procent, je stapje in dat diepe, in dat water, en dan zul je het samen moeten redden. En op het moment dat je dan elkaar nog tegen moet komen, dan denk ik dat het best wel heel ingewikkeld kan worden. Nou ja, en waar je net mee begon denk ik een hele belangrijke, uh, tenminste uh, focus op groei en niet op winst. Ja, ja. ja. ja. ja. absoluut. Mag ik jullie uh, danken en heel veel plezier nog wensen en succes met, uh, met jullie avontuur. En ik ga eens kijken, want ik zit wel een klein beetje in de doelgroep. Uh, dus <lacht> <lang Ja>. <lacht> dank jullie wel. Ja. Uh, ja, jongeren toch was het? Ja, uh, ja, ja dat ik. Hè? Ja, ja, van dat van Campus, dank ja. jullie wel. Uh, en, uh, dit was Gouden Duos. Dank voor het luisteren. En op centraalbeheer.nl slash ondernemen, dan vind je nog veel meer informatie en inspiratie voor ondernemend in Nederland. Voor nu, dank je wel voor het luisteren en op naar het volgende duo. MUZIEK